Ik mis je kleine liefdesbriefjes op tafel waarin je me schreef. Hoeveel je werkelijk van me hield en waar je die avond bleef. Achter tijd van liefdesbriefjes is die jammerlijk groot, ze worden nog wel geschreven. Als ik aan die momenten dat jij de mare voor mij was En jij vond mij vaak het einde, maar ik wist het bevond ik was S'morgens vroeg was jij verdwenen, waar naartoe? Ik had geen idee Er lag een briefje op de tafel, naast het hoofdlaag op kopje thee De voor waar, waarin je me schreef Hoeveel je werkelijk van me hield, En waar je de avond om bleef Ach, de tijd van liefdesbriefjes Is nu jammerlijk voorbij Ze wordt nog wel geschreven door jou Maar Niet voor mij En ik weet, ik gaf je alles Ook als jij en niet ontmoet Maar mijn liefde was oneindig Soms voor jou meer dan genoeg. S morgens vroeg toen jij weer opstond: mijn eigen held voor dag en dag. Was de thee niet ingeschonken en toen dacht ik nog flauw. Ik zie dat kleine memo-briefje op tafel waarin je me schreef.